Hartelijk welkom bij weer een video over 3D-printen. Vandaag wil ik het gaan hebben over het onderhoud aan je 3D-printer. Want een apparaat dat veel in gebruik is, dat heeft automatisch ook onderhoud nodig. Maar wat onderhoud je dan al zoal in zo'n 3D-printer? Nou, dat wil ik eigenlijk vandaag met jullie gaan behandelen. Het begint natuurlijk bij het dagelijkse gebruik. En bij het dagelijkse gebruik hoort een van de dingen die daar heel erg belangrijk bij is, is het schoonmaken van het printbed wat we hier zien. En in dit geval is dat een, een magnetische pie sheet die zeg maar, um, ja, schoongemaakt moet worden. Soms is die zo vuil dat die echt met warm water en een sopje schoongemaakt moet worden. Dat werkt. Maar het dagelijkse werk, het elke dag schoonmaken, dat doe je bijvoorbeeld met isopropanol-alcohol. Het is simpelweg een alcoholsoort met een zo hoog mogelijk alcoholgehalte. Het gehalte van deze isopropanol is 99%. En derhalve goed voor het dagelijkse schoonmaken van het printbed. Af en toe moet tussendoor dat printbed ook worden schoongemaakt met aceton. Aceton echter moet je niet dagelijks gebruiken, want aceton is behoorlijk agressief. Um, aceton is dus zeg maar nou gemiddeld één keer in de week. Dus eigenlijk heb je drie vormen van schoonmaken van het bed: voor elke print met isopropanol, dan één keer in de week ongeveer met aceton en zeg maar één keer in de maand met een warm water en een sopje. Een tweede ding wat bij het onderhoud van een 3D printer belangrijk is, is natuurlijk um, de firmware van de printer. Maar ben ik bij firmware wel altijd erg voorzichtig. Want soms komt er firmware uit die uh, uiteindelijk toch ook nog wel weer bugs bevat. Dus meestal wacht ik één of twee weken met het uploaden van nieuwe firmware en houdt ondertussen de community in de gaten om te kijken of men tegen zaken aanloopt, ja of nee. En op basis daarvan beslis ik dan of ik de firmware ga updaten. Maar door de regel is een firmware upgrade er niet voor niets en die zal dus eerdere problemen oplossen. Dus firmware upgraden is zeer zeker ook een vorm van onderhoud. Dan een ander verhaal waar we mee te maken krijgen, dat zijn... De stalen uh, buizen waarover wel de x-as, de y-as en de z-as lopen. We zien hier aan de zijkant van de printer, en dan gaat het om die gladden die we hier zien, dan zien we de z-as. Hier gaat dus zeg maar de uh, omhoog en omlaag as overheen. De rechterkant, de geschroefde, je zult ook zien, die zit enigszins los. Um, die hoef je niet te echt te onderhouden. Je zou er eens dus een keer een druppeltje olie op kunnen laten vallen, maar het is eigenlijk ook niet belangrijk dat het vast zit. Dit is namelijk niks meer als degene die zeg maar het omhoog en het omlaag draaien, van die zet als doet. Uh, terwijl zeg maar de plek waar die op zijn plek gehouden wordt eigenlijk die buitenste uh, buis is. Aan de rechterkant is een soort gelijke situatie, de buis aan de rechterkant met de gladde buizen, zeg maar, en in het midden weer de geschroefde, en die is minder belangrijk. De gladde buizen, links en rechts, maar niet alleen links en rechts, ook de twee die we hier zien, waar de x-as over loopt, die moeten um, af en toe eens een keer gesmeerd worden. En dat geldt niet alleen voor die twee, uh, vier beter gezegd, want hier bij de y-as zien we er ook nog een paar zitten. Dat zijn deze hieronder. Um, en het is goed om deze assen af en toe eens een keer goed... Te, sfeer, te smeren. Ik gebruik daarvoor Superloop, um, dit heb ik besteld bij de Create 3D Shop, maar dit is bij meerdere bedrijven te verkrijgen. Um, wel even meer oppassen, je kunt hier niet elke uh, smeermiddel voor gebruiken. Uh, in dit geval is het een, uh, een synthetisch smeermiddel uh, wat zeg maar goed geschikt is hiervoor. Niet alle smeermiddelen kunnen op die buizen gebruikt worden. Um, dit is overigens een tamelijk dik smeermiddel. Ik gebruik ook nog wel eens heel af en toe, er even bij pakken lieve mensen. Iets als Uniloop, wat voor fietsen, naaimachines en dergelijke gebruikt wordt. En dit is wat meer vloeibaar um, en wat makkelijker te verwijderen. Je ziet als je het goed kunt bekijken, ik weet niet of je het nu goed kunt bekijken, maar dan zie je zeg maar bij de uiteinde ook een beetje residu daarvan zitten. Oké, okay. dat is dus ook iets wat steeds gedaan moet worden, het smeren daarvan. Dan natuurlijk de nozzle aan de onderzijde van die printer. Dat is moeilijk en zichtelijk te maken, maar je ziet hem daaronder, zie je hem lopen. Die moet natuurlijk in feite ook netjes schoongehouden worden. Dan. Zoals bij deze printer, hier zit ook een filamentsensor ingebouwd. Die zit hier bovenop, op dat um, zwarte kapje, hieronder gebouwd waar die snoertjes zitten. Je kunt dat één keer in de zoveel tijd eens een keer losschroeven. En bijvoorbeeld met een luchtspuitbus doorblazen. Daarmee doe je zeg maar, zorgen dat die filamentsensor goed blijft werken. En er zijn wel wat meer onderdelen waar dat moet gebeuren. Misschien nog wel het allerbelangrijkste bij de 3D-printer, dat zijn eigenlijk zijn moeren. Zijn bouten en moeren waarmee alles vast zit. We zien hieronder boutjes zitten, we zien daar de nodige zitten, maar we zien ook hierboven de nodige zitten en daarboven de nodige zitten. Zie je dat? En het is gewoon zaak om met enige regelmaat die bouten en moeren eens langs te lopen en eens kijken of alles nog goed vast zit wel even oppassen bij zo'n 3D printer. Niet maar onbeperkt vastdraaien. Vast is vast. En het hoeft niet extreem vastgedraaid te worden. Dat heeft namelijk ook nog eens een keer tot gevolg dat je de printer mogelijk kapot maakt daarmee. Kortom, ook dat is een belangrijk onderdeel van het onderhoud aan de printer. Tot slot uh, nog een belangrijke. We zien uh, op sommige plekken riemen lopen. Eh, we beginnen hier onder die as eh, zien we hier een riem lopen. We zien hem hier zo. Ja. Eh, je zult moeten gaan controleren, en dat geldt bij deze hier ook. Hier zie je er ook eentje lopen. Ja. Of die riemen niet aanlopen. Eh, dat zal namelijk absoluut de printkwaliteit van je printer eh, gaan aantasten. Vaak zul je dat al wel merken als die wel aanloopt. Waarom? Dan ga je in één keer zeg maar, zwarte restjes en, en, en uh, rommel overal krijgen. Dat is een teken voor het feit dat de riemen ergens tegenaan schuren. En daarmee uh, ja, die riemen aan het kapot maken zijn. Maar ook zeg maar, een soort van tegengewicht op de beweging van die riemen zet. Waardoor je prints er niet meer netjes uitzien. Ja, ongetwijfeld zijn er nog veel meer dingen die je bij zo'n printer moet gaan bekijken. Hè. Denk naar bijvoorbeeld hier aan die tie raps die je bijvoorbeeld hieronder ziet. Nu zie je hier wat tie -reps. Controleren of dat allemaal goed zit. En af en toe goed nalopen van je printer is een absolute must. En helpt mij bij om je printer een langere levenstijd te laten houden. Maar ook om er echt een werkpaard van te kunnen maken. Ik wil je daar alvast succes bij wensen. Dit was de video van vandaag. Happy printing, happy onderhoud en tot de volgende keer. Dag.